Zorgkaart Nederland helpt je met het kiezen van de best passende zorgaanbieder. Wat gaan we maken dan? We gaan een cake maken. Ik heb alles op aangezet. Wat kruis? zullen we als eerste doen? Ik denk eerst dit. Ja, ik denk het ook. Die is wel leeg. Kijk, we gaan. En hoe heet moet die dan zometeen in de Eh uh, 160, dacht ik. Ja.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 Wil je anderen helpen kiezen voor passende zorg? Vertel ons dan hoe jij jouw zorg ervaart.